hallo mensen van Your ik ben Jason en vandaag gaan we eigenlijk niet zoveel doen. Ik ben een beetje al meloni. Eh, en het is kort kwart van negen en mijn ma is nog niet thuis, want het is nu 20 december. Mijn moeder is 28 december-jarig en het is bijna kerst, dat sowieso. En ik ga kerstavond ook vloggen, dus ja, ik wens jullie een hele vroege kerst. Eigenlijk. Ja, best wel. Ja, is veel film niet kijk. Dat is een beetje slecht belicht hier. Nou, <coughs> ja, ik ga zo even kijken. Yo, het is eh... Uh... <laughs> Vanavond is het kerstavond En dat ga ik lekker vloggen Nou, we're ready Hier heb je de cadeautjes En we zijn weer terug. Ik heb mijn moeder een cadeau gegeven. Het poek wat ze wou. Ik weet niet of ze er blij mee is. Ben je er blij mee? Ja, zeker. Super blij. Boom. Ja, dames en heren. Ik ben weer thuis. En sorry als het een beetje raar klinkt. Dat komt door de badkamer. Maar dat maakt niet uit. Vonden jullie deze video? Zeker een blauw duimpje omhoog. Wil je meer abonneren? Zeker de volgende keer meer. Klik op de video ergens hierover. voor de vorige. En een afspeellijst. En klik op dat pictogrammetje om te abonneren. Klik op dat belletje, uh, zodat je een melding krijgt wanneer ik upload. Zeker doen. Ik zeg, later.